Nou, welkom bij uh, rond Italië. Ik ben nu in, uh, in Fiesta. Maar onderweg uh, van Monopoli naar Vieste hebben we bij pastisseria Martinucci hebben we heerlijke, lekkere pasticiotto gehad. En pasticiotto is echt een lekkernij die komt uit de regio Bari, nee uit uh, Letje. Uh, maar die kun je bij Bari in de regio ook krijgen. En Martinucci is de allerbeste pas, pastisserie er is. Uh, als je op uh, YouTube kijkt, kun je ook zien dat ik daar eerder mee geweest, maar dat was er bij de eerste. Uh, Magenucci na En Deze was dus in Poyano, maar. Nou, Hele lekkere smaakjes, ik weet niet helemaal precies wat het is. Um, dit is met uh, pistacchio. Mm -hmm. Die heb ik ook eerder gegeten, ik hoop niet zo, dus, het is al een jaar of drie geleden. Maar dit is crema, dit is met Maria. amarena. Dit is met, Dat uh, lijkt een no lijkt, maar dat zal wel niet. <laughs> Geen idee dit was met uh, appel ja, maakt niet uit. uit zes heerlijke smaken we gaan het zo meteen doorsnijden en dan kun je laten zien hoe het uh, goed eruit ziet met crema en uh, het is, het is, het is wat dat, uh, Nutella. Nutella dit is het goedkoopste bier dit, nou, dit is, dit is verreweg bier. de lekkerste dus Ja, dat hebben ze nu? dit is de crema en appel de crema is een het terugkomend thema trouwens want dit is met crema en crema. <laughs> dit is met crema en Amarena. Hier kun je nog beter zien met de, de kist. En uh, dit is een vraagteken. Dit is crema met iets. Ik denk met uh, Amandel.